Hoi, mijn naam is Rit en ik ben raadslid voor de Alkmaars VVD. Wij willen dat Alkmaar de veiligste gemeente van Nederland wordt. Bij veiligheid draait het niet alleen om lagere criminaliteitscijfers. Het is ook belangrijk dat Alkmaarers zich veilig voelen in hun eigen huis, in hun eigen straat en in hun eigen buurt. Om van Alkmaar de veiligste gemeente van Nederland te krijgen pakken wij de volgende zaken aan. Wij willen dat de inbraak stopt. Bestrijd overlast in parkeergarages, bestrijd geluidsoverlast bij buren en georganiseerde feesten, bestrijd drugsoverlast. Zorg dat de aanrijtijden van ambulances, brandweer en politie binnen de norm zijn en pak straattuig keihard aan. Nou, om dit allemaal te realiseren hebben wij concrete maatregelen bedacht. Wij willen structureel een half miljoen reserveren voor zeven extra toezichthouders. Zij gaan meer controleren en zorgen dat de gemaakte afspraken worden gehandhaafd. Wil je meer weten over wat wij zoal doen om de veiligheid te bevorderen hier in Alkmaar? Kijk op www.alkmaar.vvd.nl Stem VVD-Alkmaar VVD om Alkmaars de veiligste gemeente in Nederland te krijgen.